Vermits het buitenste doosje open is, mag ik ook nog één zijde van dit buitenste doosje gaan verwijderen. De vraag is nu welke, deze zijde of deze. Als je de tekeningen goed bekijkt, ja, dan zie je eigenlijk dat beide zijden hetzelfde zijn. Welke ik dus ga verwijderen, is speelt eigenlijk geen rol. Ik selecteer het gewoon en ik klik op delete. Voilà, de andere kan ik eventueel weer mooi er tegen plaatsen om bij het snijden zo weinig mogelijk plaatmateriaal te verliezen. Tenslotte ga ik dit bestand opslaan. Opslaan als, en ik kies voor buitenkant. Pennendoosje, Henk, opslaan.